De plantjes en dat soort dingen. Zij mogen ze gaan toch niet kijken. Ze zijn alleen maar winnen. Dus wat mij betreft mogen ze wat meer naar de zijkant. Dus als jij als langs 90-jarige, ja. wil jij ook kunnen genieten van de weg? Ja. En dan voor mij het belangrijkste is dat ik dus de, dat ik niet hoef te uitwijken. Dat zij niet om me heen gaan op, opeens plonsling als ze met een. Nou ja, de toekomstige iPhone. Dat zal waarschijnlijk. Uh, uh, en zal maar in mijn chipjes zijn. Uh, zijn, dat zal ja. waarschijnlijk embedded zijn. Ja. Maar dan uh, wil ik niet dat ze opeens opkijken en dat ik dan uh, even uit de weg moet springen. Ja. ja, Voor hetzelfde geld uh, st staat mijn stok fout en leg ik plomp. Ja. Dus ik denk dat uh, dat is het belangrijkste. En ik verwacht... Uh, ik zou, het, zou het kunnen helpen als je langs de weg ook een soort van vriendelijke borden hebt, die, die even die mensen daarop attenderen? Ja, en je kan ook... Um, net zoals voor blinde mensen heb je verschillende typen uh, tegels. Ja. En dus zo zou je bijvoorbeeld een, een, een, een wat zachtere ondergrond kunnen doen. Ja. En dat is op tegen een harder. En dat kan je dus met een berm, zodat de daar niet op gaan. Ah, en dan, dan kan je de renners rennen dan niet. Ja, en dan, ja. Uh, weet je, je hebt tegenwoordig van die uh, nieuwe mooie straten met verlichting in de straat. Dus ja, er uh, zal heus wel moderne techniek zeggen. Nou, dit is een fantastische baan van rennen. En dit is rot om op te rennen, maar goed om op te lopen. Volgens mij heb je en... dat ook een verlichting. Je kan verschillende ja. kleuren lichten, zou je ook kunnen doen, hè? Ja, en op de, de weg. Ja, ja toch, blauwe hardlopen en, ja. uh, en, als je, en uh, dat, dat zou denk ik het, het belangrijkste zijn, want een ja. paar kinderen die dan fietsen, dan weet je, dat, die, dat maakt niet uit waar je bent of je nou rent of niet, die komen toch voor je voeten. Ja. En papa, en mama, scheren het heel, maar dat, is, dat hoort erbij. Dat is dus ja. onderdeel van leven. Maar ja. die, die, die, inderdaad, die renners, de fietsers die gewoon zo snel gaan dat ik ze ook op het laatste moment dat ik schrik, ja. zou ik zeggen, dat is, maar zou mijn grootste zorg zijn.